We gaan nu specifiek kijken naar de audio, hoe je de audio die je op hebt genomen kunt versterken of juist kunt verzwakken. Hoe je je project opnieuw zou kunnen inspreken en hoe je muziek kunt toevoegen. We gaan aan de slag met de audio van je project. Nou, ten eerste, je ziet hier natuurlijk dat je filmpje hierboven staat en je audio, dat is eigenlijk bij mij hier die groene balk. Je ziet hier ook, dat gaat over audio en deze gaat over video. Het eerste wat ik misschien zou willen doen is het geluid helemaal weghalen uit dit filmpje. Nou, daarvoor selecteer je he, het uh, stukje waar dat over gaat. Uh, dan kun je, op je met je rechtermuisknop kun je daarop klikken en dan zie je hier dat je je audio kunt verwijderen. En nu heb ik dus de audio weggegooid onder dit filmpje. Dus er is nu niets meer te horen. Het zou ook kunnen zijn dat ik Zoals bijvoorbeeld in dit eerste clipje uh, het geluid juist harder of zachter wil zetten. Nou, daar wil je eigenlijk hier dat kleine gele balkje, daar, dat wil je dan manipuleren. Ik zet eventjes mijn hier aan de rechterkant, Zoom ik even uit, zodat ik het wat beter kan zien. En dan is dit eigenlijk, dat schuifje, als ik dat omhoog zet, dan wordt mijn geluid harder. En als ik het omlaag zet, je ziet ook die decibellen, hè? zie je ook omhoog of, of laag, Gaan. Dus ik kan ook zeggen, ik trek hem helemaal naar beneden. Nu is mijn geluid ook uit, maar kan ik ervoor kiezen om het op bepaalde plekken weer harder te laten uh, worden. Uh, ik zou ook kunnen zeggen, ik zet hier een knipje. Uh, hier wil ik het geluid heel laag hebben en hier wil ik het geluid juist hoger hebben. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Nou, zou het ook kunnen zijn dat we van het hele project de audio weghalen en dat we hem vervolgens opnieuw willen inspreken. Of bijvoorbeeld, je hebt foto's, daar zit sowieso geen geluid in. Uh, nou, met ctrl-a kan ik al mijn clipjes tegelijk uh, selecteren. Met mijn rechtermuisknop kies ik voor audio verwijderen. Nu heb ik alleen nog maar beeldmateriaal over. En nou zou ik hem kunnen gaan inspreken. Hier beneden bij gereedschappen... Daar vind je het knopje commentaar. Um, nou, daar zie je ook mijn microfoon. En uh, het zou kunnen zijn dat je niet je microfoon hier vindt of dat die uh, nou niet meteen lekker opstart. Wat je dan kunt doen is even hier bij bewerken kiezen voor voorkeuren en dan audio hardware kiezen. En dan ga je bij je audio hardware eventjes op zoek naar jouw apparaat want misschien heb je wel een losse microfoon of een uh, een losse webcam uh, en dan kun je die aanvinken en met oké okay kun je die dan selecteren uh, Nou, als dat gelukt is dan kies je hiervoor opnemen en dan kun je dus eigenlijk je commentaar helemaal onder je filmpje zetten het laatste wat ik je even laat zien is hoe je er muziek onder zou kunnen zetten nou ik ga er daarbij even vanuit dat jij zelf muziek op je computer hebt uh, opgeslagen uh, we gaan naar media toevoegen, net zoals je gewend bent met andere uh, media toevoegen. En dan ga ik in je computer, ga je even kijken. Nou, bij mij gaat hij meteen naar mijn muziek toe. Maar dan moet je even kijken natuurlijk op welke plek jij je muziek hebt staan. Ik heb hier van uh, Maxwell, dat vind ik op zich altijd wel aardige muziek om te gebruiken bij een project. Um, kies ik dit nummer. Um, nu zie je hem hier verschijnen. Ik kan hem simpelweg hieronder zetten. En dan kan ik deze muziek laten meespelen met mijn project. Um, nou zitten we nog wel maar even met een punt. En dat is dat die uh, audio, dat die muziek waarschijnlijk langer duurt dan het filmpje zelf. Kijk, je ziet dat, dat die muziek die loopt een heel eind door. Nou, eigenlijk geldt precies hetzelfde als met je film. Dat je dan dus moet kijken welk stukje van de muziek je wilt gebruiken. Dus dan zul je even naar moeten beluisteren. Dus het zou kunnen zijn dat je zegt van nou, ik wil van hier tot hier wil ik de muziek gebruiken. De rest niet. Nou, dan zet je inderdaad twee knippen. En dan kun je dus dit stuk delete en dat eerste stuk ook delete. Nou, en dan zou je dit kunnen gebruiken onder je film. Moet je nog steeds even kijken of hij de juiste lengte heeft. Dus daar zul je even iets mee, uh, mee moeten spelen. Uh, ook zo'n uh, audioclip kun je laten vervagen op het eind. Hè? Dus ook hier kun je voor kiezen dat hij gaat inveden of uitvaden aan het eind van je clip.